Stiks of patronen van lijm worden in de achterkant van het pistool geduwd. Je knijpt in de trekker en de stik wordt naar voren geduwd. Zo wordt de stik binnen in het lijmpistool tegen een verwarmingselement gedrukt dat heel heet is. Door de hitte smelt de lijm en komt die vloeibaar uit de voorkant van het pistool. Lijmpistolen werken op stroom. Je steekt de stekker in het stopcontact en wacht een minuut of 5 tot 10 tot het verwarmingselement heet is. Daarna is het pistool klaar voor gebruik. Door in de trekker te knijpen komt de lijm naar buiten. Knijp de lijm op een van de twee onderdelen die je wilt plakken en druk ze 10 seconden tegen elkaar. En klaar! De lijm is gemaakt van thermoplast. Een thermoplast is een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt. En als het afkoelt wordt het weer hard. Maar omdat de lijm heel heet is moet je voorzichtig zijn met je handen en vingers. Draag daarom handschoenen en altijd een veiligheidsbril om je ogen te beschermen. Lees vooraf ook altijd de handleiding van je tool en check voor je begint of het lijmpistool en het snoer niet beschadigd zijn. Je wil geen elektrische schok krijgen of kortsluiting veroorzaken. Zorg ook dat je werkoppervlak schoon en opgeruimd is en gebruik nooit eten of drinken in de buurt van je project.